Laat me gaan door een veld op de vlucht Kom ik los van de grond met mijn ziel in de lucht Zoals een boom draai ik met mijn schaduw mee Zoals een wolk draait in de wind in een storm op zee En met jouw zegen mee Ben ik oké okay als ik stroom als ik reis, als ik klots Als ik groei als een boom Een keiharde rots Maakt niet uit Als de trein niet komt Als mijn pinpas weigert Als mijn wifi verstomt Vind me terug In een kruidige wijk Waar het zaad ontkind In de koude klei En daar stijg ik op ik regen op je kop en als een schip reis ik ver over zee, de wind pakt me op en de tijd vliegt mee. Klaart op zoals beloofd. Ik ontwaak zonder vraag en idee. Ik barst uit over land, door de lucht, over zee. Alle controle verlies Dan drijf ik als een wens in een put Alsof de zee in een schel is leeggeschud Ik weet niet, misschien ben ik wel maf Is het beter op de grond? Dat vraag ik me af Heeft iedereen dan zo'n hongerig hart? Gaat die honger voorbij? En de pijn en de smart, al wat ik weet is dat Ergens tussen de wolken beschijnt een straal van de zon Een lange brede stroom Zoals de rivier in mijn droom Laat me gaan door een veld op de vlucht Kom ik los van de grond Zee, met jouw zegen mij ben ik oké okay als ik stroom, als ik rijs als ik klots, als ik groei als een boom op een keiharde rots, als een golf naar de horizon, veel af van het pad waar ik ooit op begon, voor ik terugkeer naar de bron.